Hoi, ik ben Marije en ik doe mee aan Beauty and the Best. Um, ik studeer European Studies op het NAL. Het is Leeuwarden. En ik kom uit Burgum en um, I'm gonna make Leeuwarden great again. En <laughs> um, nou, ik ben niet een Trump supporter, hoor maar. Um, um, en yeah, ja, stem op mij als je een leuke avond wil. Ik ben altijd wel in de stad op donderdagavond. En dan kunnen we dansen of een drankje doen. And, Stem op mij. Was dat goed?